Hallo, we zijn er. Ja. Uh, Moest ik filmen. Uh, nou ja, volgens de navigatie nog twee minuten, maar op het plaatje staat dat we er al zijn. Ja. We zijn bij de Kleine Oever. Ja, heel groot, maar... Het is vandaag zaterdag en we zijn bij uh, Ponyco Klein Oever. En uh, we zijn hier vandaag voor de Go Social Famili Family Weekend. Family Weekend. Family Weekend. We zijn twee jaar onderweg geweest, het was best lang. Ja. Maar ik had langer verwacht, dus het viel wel mee. <laughs> Pauze, even paardjes loslaten. Even, ja gewoon, oh kijk even naar huis. Lekker hè? al die YouTubertjes. Nee, Dames en heren, Nienke gaat laten zien. Oh, Maartje gaat het laten zien. Nou, kom maar op dan. Dan kan ik niet Jongens, Tess is het braafste paard van Nederland na Verona, dus die kan dat wel. Die accepteert dit ook allemaal gewoon. Ze vindt het ook niet erg, ze is er ook niet bang voor. Ja, bijna. We hebben net een fotosessie gehad. Oh, Tess gaat er net af. Kan je er nog één keer op, Tess? Springen. Je kan het. Ik, één kan het kom maar Tess, 1, 2, 3, ja, 1, 2 3. 2, 3. Doe maar met een aanloop hoor ik. 1, 2, 3. Ja, bijna. Ik kom maar moeilijk om een set hoor. 1, 2. Hoppaté. Zo, Porring, andere kant eraf. Ja. Tessa mocht even op. Linda, eigenlijk de Linda van Rinken. Ja. Voor de fotoserie. Ja. Vind je het leuk hè? Ja. ja. We hadden gelukkig nog een cap in de auto liggen, anders kon het niet. Nou, en uh, daar zijn we allemaal uh, social media aan het doen enzo. Foto's aan het kijken. Fo foto's aan het kijken hoor ik hier. Ja, ik de... Tess van Sarissa. Nou, en dan gaan we nu dus uh, ja, nog even hier filmen. En dan uh, hebben we weer een hele vruchtbare sessie gehad. We zijn bij Daar uh, van alles besproken over de, over de Go Social Party. O, die op 20 april is. Ook bij de Ponykamp Kleinhoever. Ja. Yes. Toch? Ja. Het was daar heel gezellig. Het is ook heel erg groot. Ik heb veel verschillende dingen daar gezien. Ze dus hebben daar ook klompen. Nee, idee wat voor dat is. Maar waarschijnlijk een mooie hoed. Dat is een goede. Oké, okay, wow. het is weer tijd. Van Hart voor Paarden. Alleen waar we de laatste tijd niet meer heen mogen, van mijn moeder. En daar heb ik het over. Niet mama, die aan het inpakkeren is. Maar let eens heel goed op dat gele puntje daar. Die gele M. Wat betekent dat? We gaan naar McDonald's! Eten! Het is vandaag nadenken. Volgens mij is het vandaag zondag. Ja, het is vandaag zondag. En ik ben in een logeerbak. En hier heb ik, oh jee. Een balk. En die dingen. Kunnen ze hier overheen. Terwijl we aan het logeren zijn. Oh, hallo. Maar uit. Ga maar voor daaruit. Ga maar voor daaruit. Nog een keer? Nee, je moet je moet gewoon doorlopen daar en dan doorlopen. En anders doen we even een touwtje eraan. We worden in de gaten gehouden door Henja en Kim. Ga maar door Goed zo Pony Ga maar door, kom maar Goed zo Goed zo, braaf Ga maar door Nee Ga nee? maar door, andere kant op Goed zo, braaf Ga maar door, kom maar. Traf. Heut maar door. Ga maar door. Dat hoekje vind ik maar niks. Kom maar, wel. Gaan we niet doen. Die kant op. Ja, dat is nep. Nu krijg je één. Nou, ze niet. Dat gaan we niet doen. Kom maar, traf. zo, pony. Monster Ik ben een super wilde paard Eh, nou ja, Ja, ik snap dat het lekker weer is, maar ja, yeah, I love you too Maar we gaan stappen, die kant op, ja, door de camera, ga maar Kom maar. Hey, let us op. Goed zo. Hey. Stop. Goed zo. Tada. Goed zo. Dit gaat opzij. Kom maar. Stop. Hey. Goed zo. En is mij ook. Nu moet je je benen optillen. goed zo, braaf. Ga op. Ga op. Ga op. Ga op. Ja, goed zo. Ja. Gaan we door. Goed zo. We hebben met de paardjes losgesprongen. We gaan naar huis toe. Zie ik morgen. Dinsdag vandaag. En we gaan paardjes rijden. Ze er vooral gewerkt en tussen gewoon naar school geweest. Ze heeft een, uh, een dagvlog opgenomen. Ik dus ben benieuwd wat jullie daarvan vonden. Die uh, is inmiddels online. Op zondag is die geweest. Dus ja, laat even in de comments weten of je het leuk vindt zo'n dagvlog van Tess. Of dat je denkt van nou, leuk Rebecca, Tess, Kim. Maar doe maar niet. Hallo, Gerda. Wat? Hallo, Gerda de Eend. Gerda de Eend. Oké. Okay. Mm. Nou, ik weet niet wie Gerda de Eend is. Oh, oh. Jullie? Meisjes oh, ze zit midden in de bak. Kijk. Het er niet storen. Anders gaat ze weg. Die ligt gewoon midden in de bak. Oh, ze gaat toch maar aan de wandel. Kijk. En ze heeft ook nog een hele mening erover, maar dat horen jullie waarschijnlijk niet. Vandaag is dinsdag en ik wou het ook vertellen. over nog een We nu even buiten aan het rijden. En we zagen net een één. Muziek. Nou mooi. Bel ook. Ik de Bel, denk het wel. Praat ja, Pony. Bel denkt het wel. Dat is mooi. Kim is daar. zal ja, even kijken naar Kim nog. Oh, ik wou nog wat zeggen. Mijn moeder heeft een nieuwe telefoon gekregen. Hoe, hoe? Nou, bedankt voor de info. Ja. Dat was makkelijk installeren, daar ben ik dan wel weer blij mee. Oh, ze is al echt lekker belangrijk. En daar is ons Kimmetje. Die is je ook lekker aan het stappen. Op de Heinja. In de manage, buiten meneesje bak, iets, piste, geeft een naampje. Ja. Dat dus we heeft een jas aan van Isabelle Weert. Haar Idel. Hebben jullie die video gezien? Ik zal hem linken. Ja, we net uh, hetzelfde gewee, hè? Maar... <laughs> Dat zou dan de beste jas ter wereld zijn. zou hele collectie komen. Ja precies. Dat zou ik ook doen dan. Henk is er, het mannetje van Gerda. Henk en Gerda. Oh. Kijk, ze zijn samen jongens. Ze stuiteren door die bak heen. Henk en Gerda. Geen idee waarom ze Henk en Gerda heten. Maar dit is uh, hoe ze eten. Kim ligt in een deuk. Ik aanspringen. Hij dit. Kijk. Henja is uh, verbaasd. Die weet niet meer wat ze nou moet doen. Galop of piaf. Of Kim wat duidelijker wil zijn met de hulp, zegt Henja. Uh, ja. Dan gaan we gaan inschrijven voor de F6. Mm -hmm. <laughs> Het is... Vandaag. Vandaag. Yay. En we gaan... De paardjes rijden. Wat een goed idee. In de buitenbak. Op een of andere manier, lopen ze zo. <laughs> Weet niet precies waarom? Nee. Ja, maar ik niet. Ik moet daarheen. Ik moet naar mijn paard. Ik dat je dat wel toe, maar nou, oké, okay, dan we gaan we wel ieder aan de andere kant op. Nee, weet je wat? We gaan wel gewoon. Nee, we gaan aan ieder aan nee. de andere kant op. lopen nee. we allebei uit beeld namelijk. Kijk. Nee, dan loop jij zo met, dan loop jij zo die kant op en ik loop die kant op 1 2 3. Het is vandaag donderdag en ik ga een Belletje rijden. En mijn vader die bestelt wel eens dingen bij DPD. En nu heeft hij stickers gekregen van Are You Ready for the Brexit? Dus hij heeft op zijn eigen voorhoofd, op mijn voorhoofd en op Ellis voorhoofd. Heeft hij die sticker geplakt van DVD? Die sticker dan? Die sticker heb ik op een boekje geplakt. Maar Tom, je kan hem niet laten zien, dat is onhandig. Dit gebeurt dus als je niks netjes ophangt en dan heb ik hier het zadel, hier dit <grijg> en dan dat. En dat ik eerst maar even dit gaan opruimen en daarna even gaan opzadelen met wel. Auw! Hi Belle! Belle was bikjes op de grond aan het zoeken. Er waren een paar biksjes naast, dus er lagen hier heel veel biksjes. Ik heb er ook nog heel eventjes geholpen. Dat was wel leuk, want ik hoefde pas over een uur te gaan rijden. En over een uur was de bak vrij. En dus ging ik mijn tijd door doden met dat. Ja. Ik ga deze troep even opruimen. Oké, okay, opruimen is niet mijn beste punt, maar ik heb er wel wat van gemaakt. Hè. Ja, hier is mijn. Zelfde met mijn dekje. Ik heb mijn jas opgehangen. Mijn kleine poetstasje. Hoofdstijl. Die twee. Mijn poetstas. Of olie. Swappie. En dan ik wel een stal op haar deken hangen. Hier nog een touw. Dat kan ik ga dan hier aan vastmaken. Zo. Dan kan ik dus niet weglopen. Nou, ga ik maar even. Ik ga denk ik maar even mijn laarzen aandoen. opzalen. Zo, ben ik klaar voor om te rijden Bel. Ho! Oh. Ja, het is vandaag vrijdag. En Frona, ik hou van jou. Maar um, ik heb vandaag springles en we moeten een beetje haasten. En kijk dit. En oh, ze heeft heel veel plekken, want ze heeft hier nat poep. En daar is ze blijkbaar ingelegen. Kijk dan. Uh. Het is echt super lekker werk. Ik heb ook kort moutjes aan. Ik ga zo mijn eerste springnetje gewoon naar nou doen. Heel veel zin, het ook wel eens een beetje spannend. Ik ga nu eerst even de dekens afdoen en de we... vasten. Ik heb een spierpijn in mijn vingers, een beetje in mijn rug, maar dat mag niet spuiten. Ja, ik voel het heel goed van mijn hoofdrunner. Dit is taal aan vertrouwen. Niet Let op hier, hè. Super. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog En abonneer. Laat bel En abonneer op ons kanaal. Klik gelijk op het belletje. Met het belletje, heel fijn. Zijn ze net al. Ik zie jullie Tot morgen.